Voorzitter, wat vocht! Oh, daar ook! Zo! So. Kijk dat modder! Alex, ah, recht achter je! Een vuurwerkvrij park! Daar werd het vuurwerk afgesteld. Daar wordt... We zijn helemaal daar is. Dit gebeurt rustig in eind. Gewoon niet. Donkerwater achter dan het touw geen grip. Toen lang is het net dus niet terug. Het touw geen koek. Het is natuurlijk niet midden in de nacht. Ik kan het touw niet meer. Oh, Daar is nu een zes ogen. Dat hebben we nu ook. Nu ja, ik probeer het op mijn niet te komen. Dat is Omatraak. Oh, mooi. Ja, dat is nu Ah。Fuck <laughs> <off. And> <laughs> Jongens, ik kom niet in veelestion, doen dus Jongens, op! Kof. kut! Ah. Wow. En we zitten te vechten. Maak eens uit. Godzellig. dat is, te dat Stop! Ik probeer gewoon Efts. Het is hier net alsof Zullen we oh. dat ze Succes voor ja, Ik heb nu met terug om Ik ben steeds vroeg Het is een dan mijn eigen camera Lopen kappen. Uh, nee! Hey, nee, ik doe niet mee! Oh, nee. <laughs> Hou op! op het park. Maar het is, dus, is niet, heel lang. niet zo lang. Hoe heet What the fuck? Ik ga weer terug naar binnen dan.